Sorry, maar de accu viel uit mijn camera, vraag niet hoe, de klep zat open, dus ja. En daardoor konden we niet, uh, ja, dan hadden we een paar beelden weg, maar dat is niet zo erg, want ik sta nog op de parkeerplaats, dus zoveel is er ook weer niet weg. Ja, dan gebeurt er dat dus, dan gaat hij dus uit en dat hoort niet. Nee, oké. Okay. Dus ik wou die dag gewoon lekker in de jongens in Wil ik filmen. Ja, maar, maar dan, dan gaat we... heel erg trillen. Ja, maar mijn GoPro is misschien niet de beste kwaliteit, zeker bij de baron toen ik mezelf filmde. maar je moet niet met jouw GoPro in de baron, want dan schiet hij, dan filmt hij alleen je onderkant, je binnen en dat ene. Ja, maar mijn gezicht, omdat ik die filmde, zat hij op mijn buik. Sowieso? Dus hij hoorde er gewoon via mijn buik van die allemaal eromhoog, waardoor je het hoorde. Ik geef alvast een tip. Als je wil filmen in de achtbaan, film niet je eigen hoofd. Nee, Zoals nee. Zoals George nee. Film de zelf. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Oh, oh, oh. Niet zo gek doen. Oké, okay, maar Zorg, God. Jij filmde alleen je hoofd. Ja, maar die, ik, heb al een, ik heb al een video gemaakt waar ik niet alleen mijn filmen, hè. Oh. Maar ik heb al een pokken een arm, hè? Iedereen kijkt maar van wat voor begonnen zit hier nu te filmen? <laughs> letterlijk. Oh ja. <laughs> cool. kapotte Ja, we zijn bijna bij de ingang. We hebben maar, weer, ik heb weer die uh, 80.000 voetstappen gelopen. Ik ben gisteren letterlijk ook in het in geweest. Ik ga nu ik, word, ik heb maar echt iets oeh, oeh. Van 12... maar Heb jij gisteren op vakantie gehad of zo? Vandaag is het de eerste ja. vakantiedag. Nou, gisterenmiddag was het ook voor ons vakantie. Ja, ook voor Zijn de spotschermen weg? Even serieus. Ja, bij de vogelrok zijn ze allemaal weg. Ja, dat, ja, zo. Ik, ja, dat weet ik zeker. Maar niet bij alles, maar ah. je. Ik heb echt een lamme paupe arm. Bij Baron staan ze als het goed is nog. Ik weet niet als jullie deze video kijken of dat er dan nog is. Ja. Maar bij de Vogelrock... Dus, zo... Mijn video's lopen altijd twee of één dag achter. Bij Reizerijk zijn ze uh... Nee, bij de Vogelrock zijn ze allemaal weg. Dus dat is chill. Oké. Okay. Maar uh, ik ga niet heel lang filmen nog. We gaan we... gaan mijn arm krijgen? Wacht. Um, uh, zeg eens het ik van de Vogelrock met de oude wacht. Ehm. Um... Dat doen we wel als we bij de vogelrok zijn. Ja, dat is goed. Kijk, ik vind het een beetje. Ja, nee. nee. maar. Heel mooi, Nee, Ik het is enge reclame. En reclame, Eveling. Nou, dat doe ik sowieso als ik in de Eveling film. Ja, heb ik ja. ooit een keer. Ja, ik heb wel ja, zoals ja. kritiek gegeven, ja. maar meestal geef ik positiviteit. Waar toch ook? Ja. Maar wat is dit nou? Ja. Eveling. Wat is dit nou voor groene spatschermen? Dat zei ik toch? Wat zijn dit nou? Dat zijn geen spatschermen. Nee, maar wat is dit nou? Hekken. Verander het misschien maar. Nee, kijk, eh. Uh, uh, ja, sorry. Je ziet uh, zon, op sommige plekken nog um, Van die, eh, um, uh, uh, ja. die liepen, maar die hebben uh, ze wel weggehaald. Hebben. Die zijn er nog, ja. maar, dat zag ik. Ja. Okay. Ja, ja, ja. Ja, kijk, dit hebben kijk, we. Kijk, is hier iets gaande of zo? Nee, dit is dus voor dat theater wat ik zei. En daar moet je dus per se verplicht door uh, de. Uh, nee, de grote uh, koe koekoekshow is al geweest. Ja, weet ik maar voor een andere show. Pinocchio. Oh, daar heeft mijn broertje keer Pinocchio zelf in gespeeld. Echt? Ja. Kapot ja. Sorry Ja. Maak je grappig, Nee. Serieus? Wat ja, moet ik weinig anders weinig zeggen? Nee, uh, ik zeg het alleen maar omdat uh, het niet waar is. Wat ik aandacht wil hebben. Ja, ik ben ik heel met George. kennen. <laughs> oh. Kijk, ik weet niet of je het op camera kan zien. Maar in die vak, glas en Loods zit namen. Uh, Zie je het? Nee, dat kunnen ze niet zien. Ja wel, ze konden wel fit. Zien zien. Wijampen, dat zien wij gewoon bijna niet. Maar uh, Laat ik even in de hefening proberen te komen met moment. Maar je ziet het. Waar ik bijna altijd ben als ik in de Efteling ben, is in de bij het begin. En wat zijn dit? Een razenlijn ook. Wacht, ik film het wel. Deze finish. Deze is redelijk. Dit is ook leuk met die dingen. Ik ga wel even leuke shots maken. Even. Niet zo hallo! Hey. Oh ja, zullen we even vertellen wat de vorig jaar bij de Vlieg is gebeurd? Ha, vertel. Ja, wij zaten in... Ja. We zaten in die attractie! Nee, we zaten in die attractie. Achbaan. En uh, waterachtbaan. En wij zaten en na die zijn ik weet niet of het hoort, maar toen ging die lamp knipperen. Ja. En in één keer hoor je allemaal dingen onder het kaartje borrelen. Anders dan normaal. Mm -hmm. Het spatscherm, of hoe heet dat? De, nee, de die, waterval waar de die chip op is geprojecteerd. Wat op die die deed het niet en wij stonden in één keer stil. En best lang. We stonden denk twee seconden langer stil hoor. Nou, meer misschien wel als uh, normaal gesproken. Je hebt uh, uh, bij die optakeling ook, dan dus zie je. Uh, Willem van der Dekker, die ineens in hun geest verandert. Ja? Nou, um, uh, daar hingen we echt heel uh, nou, langer als wat het hoort stil. Ja. Nee. Jawel. Is dat Willem van der Dekker? Ja, dat is een standbeeld van Willem van der Dekker. Uh. Ja. Maar wij gaan even naar mijn lievelingsdark rijden. Nee, kijk, we gaan is ja, te wel te vaak in. Wij gaan niet filmen, want dan worden jullie ook gek. Ja. Maar uh, wij gaan er gewoon in. <laughs> nou, we zijn eruit. En. Uh, we gaan niet in de bal, want daar staat een vee lange rij voor. Mm -hmm. En u? En we... Um... Ja, oké. Okay. Okay. En we gaan nu naar en ik, ik, Ja, we kunnen die niet filmen. Dat is inderdaad Toch? Nou, kan. Je hoort muziek kan je... Doe ja. Het kan, doe maar. Ja? ja. Are you Ja. Sure? Yes. Want jij zou toch een zaklamp meenemen? Okay. Nee, dat vind ik een beetje toch beetje om? Ja. Oh, nou, we gaan nu na hoe duurt niet op Wat? Vogelhoek. ja dacht ik al Heb ik dat ze hier ja, dan gaan we dus nu heen ja. misschien filmen we heel misschien maar je moet er niet op rekenen. heel misschien als ik ook zin heb om hele pak aan te doen kijk bij de baron ga ik sowieso filmen oh Piet dan niet want dat kan je niet filmen nee. ja. Weet je? Je? En uh, ik vind het gek dat die Kondellita zo lang stil ligt. Echt serieus. Kondellita ligt zo lang al stil. Sinds ze de boot hadden schoonmaakt, denk ik al. Nou, ik zie niet het verschil toen ze hem schoon hebben gemaakt. Ja, ondertussen zijn ze weer helemaal niet zo. Tussen zijn ze weer helemaal. Film even de shiroko mm, naar Riepel. Ik zag, ze zijn al best ver. Al de daken zijn af en uh, de rivier zijn ze nu mee begonnen en uh, ja, er staan allemaal rare paaltjes. Ja, dus? Ja, oké, okay, we gaan er wel gewoon filmen voor jullie. Voor jullie gaan we het? filmen. me. Alleen maar speciaal voor jullie. Ja. Want wij zien het toch? Dus. Haha. Ha, ha. is niks seks dan toch? Oh, oké, okay, dat moet niet doen. Ja, maar uh, we gaan er dus nu heen. We gaan nu in de rij van de Baron. We gaan gewoon even een lekker Ja, weet ik! We zijn nu in de rij van de Baron! Maar uh, mijn beeld is een beetje lijken, dat is een En we gaan uh, lekker in de Baron. En ik ga hem ook filmen, 100% Voor jullie. Dan ga ik hem filmen hoor. Dus uh, tot zo. Niet van nog het Ja. Doe? Ja. Nee, wacht. We doen eerst het kunnen we ook even filmen. En daarna okay. mag ze nog eens. Oké. Mag je daar filmen? Ja hoor. En dan gaan we daarin. Oh, mensen in de weg. Altijd die mensen zijn er weg hè? Ja, Ja? Je moet die deuren en dat geheimtje even. Uh... Oh ja, die deuren en dat die Zou ik ook in de vorige video laten zien, maar ik kwam niet aan. Want uh, het was dit. Ja. Dus nu is het is nu zo handig dat dat gebeurde want ja wij waren gewoon technisch gezien te laat en we wouden alleen die deur laten zien ja dat mag niet nee. dus wij gaan nu gaan wij naar ja spookslot spooksliet slot sliet slot sliet slot sliet nee slot sliet spookslot sliet nee sliet spookslot nee. sliet Weet je spookslot, Sliet. Uh. Uh. Nou, Jullie uh. weten Ja, weet ik. Ga nu naar uh, spookslot en uh, laten we die deur. Ja. Ga nu in de spookslot. en Spooky. En hier is die deur. Het is een beetje donker. Wacht, zet het even wat lichter aan. Ja, dat is echt. Kijk, doe eens. Kapot, hè? We gaan nu spooksloten. in. Ja, en dan filmen. Ja. Een paar stukjes. Ik vind dit echt kapot, hè? Check dan. Het is echt eng. Dit vind ik niet zo eng. Het dus is gewoon dus ja. En dit is hier ook een hele mooie scène. Oh precies die scène is bezig hier. Oh ja, kunnen we kunnen niet even filmen. ook weer niet ja het is wel ja. voor kinderen is het echt uh, ja, voor het kinderen, echt kinderen is het leuk maar ik ga wel filmen als het mag toch? als het mag dus je weet uh, je over ja als het mag dan doen we het ja en ik ga nog wat leuke dingen uit de wachtrij filmen ja ja Hele dorp, de wanhoop naar, komt dan klaar. Draken. Jongens en het raken. Gadverdamme pleister! Als het koudje komt ga ik het houten Dan Ga ik helemaal terug. Nou, ja. Ja, ja, ja. Ik ga deze ook filmen met mijn GoPro. Oh, nee, ik wilde, maar dat was het niet. Ik filmen met mijn GoPro. Oh, ja, oké. Okay. Heel gek. Ga wachten, nee, maar dit is rood. Dit is blauw hè. Die rood is ons. Blauw doet het wel. Niet. niet. Rood doet het alleen. Maar uh, geniet van uh, rood. Maar, ja, de rest doet het nu. Als we daarin gaan. Je... En überhaupt proberen met een GoPro te filmen. Ja, want want deze beugels zitten en, en, op je buikje. Ja. Dus, uh, ja. Dat is niet zo fijn, maar uh, tot in de uh, piton. Oh mijn god. Nee. Nee. Het was echt een hele lange rij, dat gaan we echt niet doen. Of we gaan nog een keer in Baron of uh, in het Dus, eh. Uh, nou. In gaan we wel in het midden, want anders uh, vlieg ik het bijna uit. Echt, ik vind dat zo eng. Ik ja, niet. We zien wel. Ik wil vooral. Oh, ik ga met snoepen. Dus uh, kijk, we kijken wel waar we in gaan. We zaten net in de vogelrok yep. en nu gaan we naar huis. Hm. Ja, helaas. Ja, ik weet wel. toch iedere week. Sowieso. Ja, wij ook. Ik ook. En het is wel een van mijn beste video's, denk ik, die ik maak. Ja, dat denk ik ook. Niks, niks. niks. Wat? wat? Niks. niks. En um, we gaan nu naar de uitgang, dus uh, ja. tot de volgende video, later.